Ja, goedemiddag. We zijn live. Nou, wat een prachtige avond was het gisteren. En uh, super bedankt voor het geval je erbij was. Maar ook super geval voor het geval je er niet bij was en het wel met de wereld hebt gedeeld. En in deze video ga ik het met je hebben over, ja, natuurlijk gisteravond op het Malieveld. Wat een bijzondere actie. Uh, we gaan het ook hebben over wat je nu nog kan doen om de eerste Kamerleden op te roepen. Om toch echt niet voor je spoedwet te stemmen. En ik ga met je delen wat er achter de schermen gebeurde op het Maliveld, Want dat is wel echt een bizar verhaal en ook wat de acties uh, gaan zijn. Ten eerste moet ik echt eerst iedereen niet alleen bedanken voor je Dus als je er was, echt waanzinnig bedankt. Maar ook echt het hele team wat in een paar dagen tijd eigenlijk bijna uit het niks is opgestaan om mee te helpen. Uh, alle mensen van, uh, van de dienst, mensen die een oranje vestje aan hebben getrokken en eigenlijk aangaven dat ze ja, toch liever in vrijheid rond wilden lopen en zich niet verplicht wilden voelen en toch gewoon in het jasje zijn blijven staan. Super bedankt aan de mensen van de beveiliging die gelukkig niets te doen hadden. En toch ook echt bedankt aan de politie Haaglanden die er op hun beurt alles aan hebben gedaan om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Oké, okay? uh, verder bedankt aan alle sprekers en ook bedankt aan alle mensen die het gisteravond mogelijk maakten. Wat veel mensen niet beseffen is dat er een klein clubje eh, ...ondernemers is in de uitgaanssector die bijvoorbeeld zo'n podium... Hè, ...als je naar het podium kijkt wat ze gisteravond hebben neergezet... ...dat is normaal vele malen kostbaarder. Maar omdat ze weten dat we alles vanuit donatiegelden moeten betalen... ...doen ze echt het minimale eh, doorberekenen. En dat geldt eigenlijk voor alle partijen die ons helpen die zeggen... ...joh, ik wil het gratis doen, maar het water staat al aan mijn lippen... ...maar ik wil dit voor je doen vrijwel altijd tegen kostprijs. Dus guys, echt super, super bedankt. Nou, het is geëxplodeerd vandaag mensen. Het is niet te geloven. Ik zie overal die ene foto met eh, al die mensen in het donker. En ik ga zo meteen met je delen wat er achter de schermen gebeurde. Maar echt, waanzinnig. Super veel respect voor degene die boven op die hoogwerken zijn gaan staan. En ik geloof dat het ding zo'n 10 tot 20 meter de lucht in gaat. En dat kwam omdat we geen drone mochten op laten stijgen. Wat ik denk is dat de politie zelf wat drones lanceert. Dus dan lijkt het me logisch dat je daar niet ook nog met een extra drone voor jezelf rond moet vliegen. En dus kwam iemand uit ons team op het idee om een hoogwerker in te huren. En ik zag de ding nou jongens, hoe dit moet gaan lopen, ik heb geen idee. Maar het is goed gekomen. En die ene bewuste foto, vooral in het donker, met dat licht dat ging schijnen, ja... Het was fantastisch. Nou, je ziet, ik heb nog steeds een, een gees op mijn gezicht sinds gisteren aan. Het was echt geweldig. Uh, ja, en dit is dus altijd weer interessant. Hè? Uh, ik las vanmorgen een eerste artikeltje in een krantje, uh, online trouwens, en die zeiden... ...ja, enkele honderden deelnemers. Nou, ik weet nooit precies hoeveel er waren. De, de, de man die het podium heeft neergezet, die heeft heel veel ervaring in die zei... ...er zijn er zeker 3000. Met mijn achtergrond dacht ik dat er ongeveer 2000 waren. En ik heb ook best wel veel georganiseerd... Maar ik moet je zeggen, ik heb nooit veel dingen buiten georganiseerd, altijd binnen. En dan binnen zo'n zaal kon ik dat altijd redelijk inschatten. Dus, ja, waarschijnlijk rond de 2.000 3.000 mensen. Uh, maar het waren er zeker niet een paar honderd. En dat was dan weer het eerste wat ik las. En ik zei het gisteren ook op het podium, ja, het wordt wel weer lachen morgen als we weer dat bericht rond zien gaan. Van, oh, er waren enkele honderden of 200 deelnemers. Het is gewoon te hilarisch, oké? Okay? Dus we kunnen er maar beter om lachen, denk ik. Ehm... Uh... Ja, dus dat even over de NOS. En dit zijn dus de berichten die je bij de NOS niet ziet. Wat ook heel mooi was gisteren, is dat er een paar mensen waren die voor de... ...allereerste keer een demonstratie gingen. Een vriendin van mij die zei, joh, voor de eerste keer gingen mijn ouders mee of de zus mee. En die waren nog nooit naar een demo geweest. En die hadden ook al een beetje een vreemd beeld door de meeste media. Want die laten vooral alle lastige beelden zien of beelden waar... De politie wat harder op moet treden of er demonstranten lopen te schreeuwen. En die kwamen daar en die hadden echt iets van, nou het leek wel bijna een soort theaterspel, maar dan wat je met z'n allen creëert. Het was echt super, super mooi. Dus bedankt voor iedereen die zich normaal misschien wat anders uit dat die mee is gegaan in die liefdestroom. En ik hoop dat iedereen ook gaat zien dat dit toch wel echt... Ja, ...de weg is om, uh, om te gaan. En ik ga je zo meteen daar iets meer over vertellen als we het hebben over de politie. Maar het is mooi, dus mocht je gisteren daar voor het eerst zijn geweest... ...en heb je iets nieuws ervaren en had jij voorheen het idee van... ...hé, hey, dit zijn uh, complotwappies, dit zijn rare figuren... ...maar weet je wat, ik ga toch een keer voor mezelf kijken... ...om echt een keer te zien wat gebeurt daar nou werkelijk... He, ...en niet af te gaan op de beelden van de mainstream media... Deel het met de wereld. Laat gewoon zien wat jij daarvan vond. Vond je het niks? Ook een eerlijk verhaal, dan schrijf je dat op. Maar tot nu toe hoor ik eigenlijk alleen maar positief verhalen. Het is echt helemaal losgegaan op het internet. Um, dus ja... Je kan ook in de tekst hiernaast kijken, ik heb al wat geschreven net uh, voor een aantal mensen in de, in de politiek. Mevrouw Ariep, de voorzitter van de Tweede Kamer, die had de burgemeester benaderd om te zorgen dat er geen demonstraties meer plaats zouden vinden op het plein. Nou mevrouw Ariep, ik kan u geruststellen, ik was niet van plan om met 3000 mensen op het plein te gaan staan en een hart te gaan vormen, dat zou niet passen. Maar nogmaals, er is niets om bang voor te zijn. Okay? Wij komen echt in vrede en nogmaals bij deze de uitnodiging om echt een keer een goed gesprek met u te voeren. Samen met Frank Ruzink eh, om u toch eens een beeld achter de schermen te geven van deze demonstraties. Um, dan ook een oproep aan de heer Van Zanen. Meneer Van Zanen, ik weet niet of u erachter zit. Ik weet niet of u degene bent die de opdracht geeft aan de politie. Maar het is duidelijk dat er een lijn wordt getrokken. ...omhoog, zo zegt de politie het altijd zelf. We gaan even de lijn naar de burgemeester uitzetten. Ik heb me een klein beetje in u verdiept, meneer Van Saan, dus ik richt me heel even tot u. U lijkt me een redelijk man. Ik heb eigenlijk niet in uw cv iets kunnen vinden waarvan ik dacht, wat een vreemde man. Sterker nog, ik dacht dat we er hier in Den Haag echt op vooruit zouden gaan met het vertrek van meneer Remkes. Alleen wat blijkt, er gaat iets mis in het proces. En ik kan me niet voorstellen dat u het volgende niet zou willen weten. En dat ga ik u nu vertellen. Er ging namelijk alsnog iets mis in de aanmelding, maar nou, niet in de aanmelding, want die ging goed, maar vooral in het afgeven van de beschikking. En daar ga ik straks wat verder op in, want ik ga het straks hebben over wat er achter de schermen plaatsvond. Maar dat hoeft u allemaal niet te weten. Er gingen dingen mis. En er gaat iets mis bij de gemeente. En daarmee bij u, want u bent daar verantwoordelijk voor. En ik kan me niet voorstellen dat u het volgende niet wil weten. De aanvraag, nee, de aanmelding, want we hoeven niets aan te vragen, want we hebben ook geen toestemming nodig voor een demonstratie. We hebben het over een aanmelding die ik heb gedaan. Daar is stond duidelijk van 5 tot 8. Van 5 uur 's middags tot 8 uur avonds. Dat kwam vanuit mijn persoonlijke e-mailadres waarop ik heb aangegeven bij de aanmelding dat dat het adres is waarop ik graag wil communiceren. Daarmee heb ik gesproken met degene die heeft mij gebeld die de demonstraties uh, ...coördineert vanuit de politie Haaglanden. Mensen, als je dit niet weet, als je in Den Haag een demonstratie aanvraagt... ...dan kom je niet in gesprek met de gemeente. Je komt in gesprek met de politie Haaglanden. En het is de politie Haaglanden die direct contact met je opneemt. Dat komt trouwens, is me ooit verteld... ...omdat er in Den Haag meer dan 2000 demonstraties per jaar worden georganiseerd. Dus ik snap dat ze daar een iets andere weg hebben dan in heel veel andere steden. Want in de meeste steden word je gewoon direct benaderd door de gemeente. Maar nu wordt het heel erg interessant... De aanmelding die ik heb gedaan was van 5 tot 8, met één doel. Ik wilde heel graag dat er vanuit de lucht een foto kon worden gemaakt en een video van dat hart wat we zouden gaan vormen. Dat was het doel. Maar het mooiste was ook dat we het licht wilden laten schijnen. Niet alleen op het hart, maar ook de wereld in. Nou, dat mag je allemaal Harry Ferry noemen of Harry Ferry en een beetje zweverig. Ik vind dat mooi en ik word daar warm van als ik mensen kan verbinden met elkaar en vooral met een hoger doel. Dus dat was het hele concept en dat, dat idee kwam niet alleen uit mezelf. Dat werd door de vrouw van Elder van Veghel ingegeven. Die had het over een hart met wat brainstorm sessies met Frank. Het was echt een gezamenlijk idee. Vervolgens komt er iets binnen vanuit de gemeente Den Haag. Ik heb het niet ontvangen, maar dat blijkt. Er werd iets gestuurd. Je krijgt de beschikking van 3 tot 6. Ik heb dat niet gezien. En waarom heb ik het niet gezien? De e-mail die werd verzonden, werd niet naar het e-mailadres gestuurd. Wat ik had opgegeven bij de aanmelding. En op dat e-mailadres wat ik had opgegeven bij de aanmelding, had de gemeente Den Haag namens de politie Haaglanden al gecommuniceerd. Dus ik ging ervan uit dat alles over dat bewuste e-mailadres zou lopen. Lijkt me niet meer dan logisch. In die e-mail die ik van de politie Haaglanden ontving, stond het volgende. Morrie Crispijn of Mordegaai of beste heer Crispijn, bij deze bevestigen wij het volgende. Toen kwam er een heel mooi rijtje en dan kan je dit allemaal laten zien. oké? Okay? Een heel mooi rijtje. Uh, van alle punten die ik had aangegeven, die we graag zouden willen. En dat was zowel via de, um, de aanmelding, niet de aanvraag, de aanmelding, en via een telefonisch gesprek wat ik had met die bewuste dame bij de politie Haaglanden, die ik al langer ken van het aanmelden van demonstraties. Alles in kannen en kruiken, toch? In die bevestiging... Morgen is dit goed? Bevestig nog even. Heb ik op bevestigd. En ik heb aangegeven, het worden geen zes, maar waarschijnlijk acht sprekers. Dat werden er uiteindelijk zeven. Alles goed. Er is niets gemeld over de tijd. Vrijdagmiddag, tien voor vijf. Krijg ik een telefoontje binnen. Vrijdagmiddag, tien voor vijf. Hé hey, meneer Chris met de bewuste dame van de politie Haaglanden. Uh, de gemeente vraagt of je het kan verplaatsen naar drie tot zes. Vrijdagmiddag, tien voor vijf. Ik zeg nee. Dat wordt wel heel lastig. Ze zegt, nee, uh, het is een verzoek. Daar werd niet gezegd dat het niet kon. Het is een verzoek. Oké, okay, zei ik tegen haar. Ik zei, ja, dat kan nu niet meer. Als jullie dat maandag of dinsdag hadden aangegeven, hadden we het kunnen onderzoeken. Maar sowieso wordt het lastig als we om zes uur moeten stoppen. Want het idee met die foto en de lucht en het licht heb ik allemaal aangegeven. Oké, okay, dan gaan we ervan uit dat je het van vijf tot acht kan doen. En dan hoor je nog van ze. Ik heb niets gehoord. Dat betekent ook dat de bewuste beschikking die je normaal wel ontvangt, niet, niet heb ontvangen. Dus ik zat de hele tijd te checken. Wat er wel nog binnenkwam, was een brief van Staatsbosbeheer. Waarbij Staatsbosbeheer ook aangaf, u heeft een akkoord van 5 tot 8, u kunt het manieveld gebruiken. Nou, dan ga ik ervan uit dat alles in kan en kruik is. We gaan naar de zaterdag, overdag. Beste dik. Dick van de politie, de commandant in kwestie van die zaterdag, die belt mij en die zegt... Morrie, ik kijk je op de beschikking en we hebben een afwijking van drie tot zes. Waarop ik denk, ga je mij nou echt vertellen dat jij ochtends vroeg op de desbetreffende dag... Deze tijden gaat voorbereiden, want de politie Haaglanden kijkt ook wat er gebeurt op Facebook. En die zien natuurlijk ook die tijden. En die stonden ook in verbinding met die dame die de demonstraties coördineert vanuit de politie Haaglanden. Dus ik wist al dat zij wisten allang dat het van 5 tot 8 zou plaatsvinden. Ja, ik zie hier 3 tot 6. Kan je mij even, zegt hij, die, die beschikking sturen? Ik zeg, nou Dick, ik heb die beschikking niet. Ik heb niets ontvangen, maar ik heb wel een akkoord en een bevestiging van de desbetreffende dame van politie Haaglanden. Oké, okay, we gaan kijken wat we kunnen doen. Paniek op de achtergrond. Maar nu breng je mij ook in de stress als organisator. Nou, daar gebeurt een heleboel en vervolgens gebeuren er hele bijzondere dingen. Nu ben ik er toch aan het vertellen wat ik eigenlijk wat later wilde doen, maar we gaan gewoon door. Dit is het echte verhaal. Dus, van drie tot zes. Ik zei, ja, dat kan niet, want we gaan om vijf uur beginnen. Ik zei, wij gaan door tot acht uur. Dat stond ook in die aanmelding, dus ik zou niet weten waarom je dat ervan af wil halen. Ja, nou ja, dat kan niet. Je hebt tot zes uur. Ik zei nou ja, dan hebben we een probleem. Maar het mooie is hiervan, we hebben een aantal weken geleden gezien toen we met 80 mensen op het plein ging zitten, sorry 82, wat mij betreft zijn dat nog steeds echt de helden van, uh, van deze tijd, waarbij gewoon 82 mensen gingen zitten op het plein van Den Haag en zeiden weet je, ga dan maar over tot aanhouding, wij trekken hier de streep in het zand, doe wat je wil. Die 82 mensen die werden aangehouden, daarmee waren ze met de laatste tot half vier s'nachts bezig om die uiteindelijk in zijn cel te plaatsen. De politie was uiteindelijk tot drie uur de volgende dag bezig om iedereen weer naar huis te sturen. Officieel mag de politie er maximaal zes uur over doen. Sommigen beweren negen uur. Weet je wat? We maken er negen uur van om het hele proces af te ronden. Dus uiteindelijk ging dat gisteren door me heen. Ik dacht: stel je voor dat wij met duizend mensen gaan zitten op dit Maliveld, of 500 mensen. Hebben we dan een logistiek probleem of niet? En dit is het laatste waar ik heen wilde. Maar inmiddels besef ik wel dat wij zijn altijd de redelijke mensen. Maar wat ik echt onredelijk vind, en ik heb het toen ook aan de commandant verteld. Ik zeg luister Dick, dit is wat ik heb. Ik heb hem toen ook de screenprints gestuurd van het, van, um, het akkoord in feite van het afstemmen van de afspraken met degene bij de politie. Ik heb hem ook alles laten zien kijk dit is wat ik heb. Dus praat met de gemeente en wat, waarom zou de gemeente nu moeilijk doen? Dus ik vroeg hem ook, waarom wilden ze het dan van 3 tot 6 doen? Waarom? Nou, in die beschikking stond in het donker, et cetera. Dus toen zei ik, ja, in het donker wat? Ja, voor de veiligheid. Ik zei, oké, okay, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik kan het me echt voorstellen, oké. Okay? Als er ongeregeldheden plaatsvinden en het donker valt in, het is super donker en er gebeuren rare dingen, nogmaals, dan zou ik ook niet graag als agent op dat veld staan. Maar in plaats van dan te zeggen, oké, okay, het kan doorgaan, maar regel extra licht. Of we gaan iets doen vanaf, uh, hè, vanaf drones of vanaf masten of vanaf het podium. We zoeken naar een oplossing. Dus ik zei direct, van ja, maar ik zie de veiligheid niet in het geding komen. Daarnaast, zodra het donker is en we hebben die foto genomen, is klaar. Oké, okay, wat kun je doen? En toen gebeurde er iets interessants. Dick zei tegen mij, de commandant in kwestie. We kunnen het uiterlijk uiterlijk uiterlijk waarschijnlijk laten duren tot 7 uur dat zei hij, misschien vergiste hij zich daarin dat zou kunnen, hij zei 7 uur en eenmaal de demonstratie was gaande en wat er toen gebeurde is dat uiteindelijk een van de agenten kwam uiterlijk half 7 en toen zei ik oké okay, mensen, we hadden tot 8 uur aangemeld ik zie eigenlijk geen enkele reden om het te vervroegen maar ik wil altijd de redelijke zijn dus weet je wat, als het nu gaat omweren ga ik het ook versneld afronden als het nu gaat omweren, ga ik ook zorgen dat ik waarschijnlijk rond 7 uur klaar ben. Dus weet je wat? Dick heeft gezegd 7 uur, maar nu jij mij vraagt half 7, weet ik zeker dat dat niet haalbaar is. Nee, uiteindelijk, met heel veel moeite hebben we het afgerond om stipt 7 uur. Ik weet ook niet hoe, maar we hebben het afgerond. We hebben het programma aangepast, de sprekers zijn ingegaan, We hebben het afgerond om 7 uur. Maar nu komt de vraag, nog steeds aan u meneer van zane waarom gaat u niet in gesprek? Waarom loopt er ergens een lijntje, een onzichtbaar lijntje omhoog... vanuit, in dit geval de commandant, die met wat mensen praat bij de gemeente... waarbij iemand daarboven ergens roept, dit kan niet... waarom blijft die persoon achter zijn toetsenbord of achter zijn mobiele telefoon zitten... misschien wel ergens vanaf een luie bank, die daar vanuit de directie voert. Ik snap het echt niet. Ten eerste vind ik dat u, meneer Van Zane, regelmatig, veel regelmatiger... ...tussen de burgers kan gaan staan. En misschien doet u dat al, maar waar u niet tussen gaat staan... ...is tot nu toe de demonstranten. Voeg u een keer tussen de demonstranten. En laten we in gesprek gaan. We hebben mevrouw Ariep van de Tweede Kamer uitgenodigd. Ik wil dolgraag in gesprek met u. Maak dat gesprek mogelijk. Ik weet dat u niet in Den Haag bent geboren, ik wel. Dus ik zie dit een klein beetje meer als mijn stad dan die van u en dat spijt me dat ik dat moet zeggen, maar zo voelt het ook echt. Dus als u vanaf waar dan ook besluit, mocht u dit zijn, want ik beweer ook dat de lijnen tussen of nog ergens buiten zitten, het zou kunnen, maar voelt u zich vooral aangesproken. Als u denkt, dit kan niet of een van die anderen het kan niet, ga met ons in gesprek. We zijn geen terroristen, we zijn geen dreiging, we komen altijd in liefde. Uiteindelijk hebben we het samen gered, dus nogmaals mijn complimenten aan de politie die er alles aan hebben gedaan om het goed te laten verlopen. Maar ik ben daar persoonlijk helemaal klaar mee dat deze agenten onder keiharde druk worden gezet van een onzichtbaar lijntje naar misschien u meneer van Zalen de burgemeester of mensen om u heen en vervolgens worden belast met de uitvoering van een onuitvoerbaar beleid. Okay, daar ben ik persoonlijk klaar mee. En waar ik ook klaar mee ben, is dat ik als organisator daar uiteindelijk de dupe van word en bijna 3000 mensen op mijn veldje die in liefde komen. Zo. Dit moest er even uit en nu kan het busje weer komen om me af te voeren. Okay? Het, het is gewoon zo. Okay? Het kan niet. En het moet een keer stoppen en wat mij betreft zo snel mogelijk. Terug naar het maniveld, terug naar die eerste kamer en mensen, geloof dit... Je beïnvloedt altijd. Onderschat het niet. Ik ben ervan overtuigd dat deze video door de mensen bekeken worden... die uiteindelijk er ook voor kunnen zorgen dat deze oproep bij de burgemeester terechtkomt. En bij deze, iedereen die die invloed heeft, iedereen die deze beelden bekijkt... en ik weet dat ze worden bekeken, zorg dat ze bij de burgemeester van Zanen komen. Zorg ervoor, want als die anders die video ooit te zien krijgt... dan heeft iemand zijn functie verzaakt. Oké? Okay? Dus bij deze, stuur deze video door en dan gaan we ervan uit dat we dat gesprek ook gaan krijgen. En nogmaals, we komen echt in vrede. Terug naar die Eerste Kamer. Dat was uh, gisteravond. Ik heb alle uh, 74 Eerste Kamerleden, die senatoren, heb ik opgenoemd. Terwijl dat hart werd gevormd. Prachtige muziek daarna, toen dat hart eenmaal werd gevormd... alle lichtjes gingen schijnen van Nikos van der Wanderer. En, uh, en uiteindelijk zijn al die beelden echt vandaag viraal gegaan. Wat ook belangrijk is is dat mensen die ooit een keer de angst hebben opgedaan van de beelden of van de ervaring op bijvoorbeeld een demonstratie zoals 21 juni of 20 augustus, dat begint nu langzamerhand te verdwijnen. Oké, okay? Het plan om dit totaal te ontmoedigen is mislukt. Wij zien nu dat als we eenmaal met z'n allen gaan zitten, als het tot aanhouding overgegaan moet worden, en wij gaan met z'n allen zitten en we zijn met zoveel dat het één, logistiek niet haalbaar is, maar twee, dat de politie geen enkele reden heeft om hard in te grijpen. Want een zittende demonstrant is per definitie zo ongevaarlijk mogelijk. Okay? En ik zou zeggen dat mocht het ooit zo ver komen, doe je handen omhoog of op je hoofd. Ga gewoon zitten en laat je in vrede aanhouden. Vragen ze je ooit, ga, ga mee, je bent bij deze aangehouden, ga mee zonder enige weerstand. Okay? Zodat niemand hoeft te denken dat er ook maar enige dreiging is. Gelukkig hoefde het gisteravond niet zo ver te komen. Maar er waren wel heel veel mensen klaar voor om die zitactie te gaan doen. Um, en dat er gisteravond niet ver is gekomen, heeft dus niets met de gemeente Den Haag te maken. Dit is puur dankzij de politie Haagland. Dus dat moet ik echt even gezegd hebben. Mensen, wat kunnen we allemaal nog doen om die spoedwet tegen te houden? Ten eerste ben ik ervan overtuigd dat mocht die spoedwet er komen, dat die um, volgend jaar van de tafel gaat verdwijnen. Uh, mochten die verkiezingen doorgaan, want dat is ook nog maar de vraag in, uh, in deze vreemde tijden, mochten ze doorgaan? Laat je stem gelden. En stem in ieder geval op iedere partij die tegen deze spoedwet heeft gestemd. Okay? En dat zijn er nog aan een aantal en die kan je gewoon weer vinden. Um, ja, wat kun je allemaal doen? Ik zet het hier in de post ernaast. De Jeroen Pols heeft een fantastisch uh, uitgebreid artikel geschreven. Die, zet, die link die plaats ik hier. Isa Kriens van de Kleine Activist, die heeft een brief opgesteld. Zij is een jurist, dus ze heeft een brief opgesteld die jij kan gebruiken om rechtstreeks naar de Eerste Kamer te sturen. Je kan die brief vanavond nog uitprinten. Ik heb het hier staan. Je kan het op de bus doen. Uh, je kan hem morgen nog op de bus doen. Dan komt die dinsdag ook aan. Dinsdag gaan ze stemmen. Dus dat wordt een beetje laat. Ik zou je aanraden, doe het via de e-mail. En ook op de Kleine Activist.nl zie je daar een link staan, zodat je een e-mail kan sturen. En vergis, vergis je niet... Je hebt altijd invloed. Want als daar gemiddeld, noem maar iets, 50 e-mails per dag binnenkomen, en nu komen er ineens 20.000 e-mails per dag binnen, dan gaan er alarmbellen af. Geloof me, onderschat nooit de impact die jij kan hebben op dit proces. En jij is niet alleen jij, dat zijn duizenden mensen. Dus ook deel deze video met zoveel mogelijk mensen en deel alles wat je maar tegenkomt om, uh, om die Eerste Kamerleden, uh, daartoe op te roepen om niet voor die spoedwet te stemmen uh, dan ik had er nog een Ja, bas filipini heeft een fantastische uh, video gemaakt waarin hij even heel kort aangeeft uh, wat de impact is van die spoedwet uh, die link die plaats ik hier ook en gisteravond zijn al die video's uh, gefilmd mensen super bedankt voor al jullie filmen ik zie al die video's nu voorbij komen dus kijk even naar al die speeches die echt in het teken stonden van Liefde eh, van het uitgaan van het hart naar alle mensen, maar ook vooral nogmaals om de Eerste Kamer op te roepen om niet ervoor te stemmen. Ik denk dat dit het is. En laten we hopen dat de Eerste Kamer met wijsheid en met liefde een stem uitbrengt en dat ze ervoor zorgen dat, het, dat die spoedwet er niet komt. Komt hij er wel, dan gaat de volgende oproep naar de laatste in de lijn. The last man standing, koning Willem-Alexander. Oké? Okay? Dat is de laatste die uh, zijn handtekening eronder moet zetten. En ik weet dat allemaal mensen in die pauze zitten. en hey, die heeft al lang getekend. I don't think so. In ieder geval, voor de publieke opinie, moet hij nog steeds zijn handtekening daaronder zetten. Dus uh, we gaan het zien. Ik verwacht, nou laat ik het anders zeggen. Ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen dat we een oproep aan hem hoeven te doen. Maar laten we zijn speech van 4 mei alsjeblieft niet vergeten. En ik zie meerdere signalen waardoor ik stiekem een heel klein beetje vertrouwen in deze man heb die toevallig in hetzelfde geboortejaar is geboren als ik. Oké okay, mensen, uh, ja, ik zie hier ja, nog heel even wat vragen. Uh, ik zie Anna van der Vliet die zegt van Sanem moet trots zijn dat ze zoiets moois in de stad plaatsvindt. Absoluut, wat zou die man trots uh, moeten zijn? Laten we hopen dat hij het ook doorheeft. Keer op keer wordt alles zoveel mogelijk gedwarsboomd. Ja, nogmaals, uh, ik denk dat, er, dat dat gewoon misgaat. Ik ga er nu vanuit dat er gewoon dingen misgaan. Een mooie tweet van een wijkagent. Hey, super. José, als je mij die wil sturen, echt uh, heel graag. Uh, we blijven doorstrijden. Uh, uh, groot respect. Ja, super. Bedankt allemaal. Uh, en zo om een keer gaande. Dat gevoel heb ik ook. Super speech van, uh, van Ab van Welsman. Dat was echt, uh, echt heel mooi. Hè? Ik vond alle sprekers trouwens echt uh, fantastisch. Even kijken. Het lijkt op Charlie's Angel, zegt iemand. Ja, het is gewoon te bizar, toch? Wat er gebeurt in deze tijd. Persoonlijke e-mail gestuurd, zegt Bikit. Ja, super bedankt. Doe dat echt uh, allemaal. Mocht ik ooit nog een boete krijgen van 7 oktober, gaan jullie die dan bundelen. Hé hey Mark, mocht je een boete überhaupt binnenkrijgen voor de aanhouding destijds? We gaan daarop uh, procederen. Want, dit is misschien wel leuk ter afsluiting. Uh, de reden van de aanhouding uh, was destijds de volksgezondheid. En natuurlijk de anderhalve meter. Dus we werden met 82 mensen aangehouden, omdat we met 82 mensen de volksgezondheid in gevaar zouden hebben gebracht, omdat we die anderhalve meter eh, niet hebben aangehouden. Nou, super interessant is het dan. Je ziet nu een hand van mijn zonen in het beeld verschijnen. Super interessant, want wat gaan we namelijk doen? We werden aangehouden. Anderhalve meter is niet gehanteerd. Wat hebben we vervolgens gekregen? We werden in een arrestantenbusje gezet met z'n drieën achterin binnen anderhalve meter. Eh, wacht even, we moesten de volksgezondheid beschermen en nu zet je, als je dit al gelooft, ons met z'n drieën op anderhalve meter in een busje en vervolgens rij we ons helemaal naar Amsterdam. <lacht> Laat ons niet lachen. Het is gewoon te hilarisch voor woorden. Dus ik zie die boete wel tegemoet en ik zie vooral het gezicht van die rechter tegemoet als ze dit gaan vertellen. Het is echt gewoon om je, om je dood te lachen, toch? Dus ik heb nog geen boete gekregen. Komt die wel, dan gaan we daar wel even een proces voor aanspannen. Wie houdt dat vol? Even kijken. Nou, er staat natuurlijk nog veel meer in. Mensen, ik ga afsluiten. We zien elkaar snel. Ik ga alle antwoorden uh, nog even uittypen voor de vragen die nog komen. En uh, tot de volgende keer. Ciao.